Het is me gelukt, ik heb de microfoon aan de telefoon gehangen. Dus als het goed is, hebben jullie, kijk, is die? hebben jullie niet zoveel last van de wind. Tess is binnen aan het rijden, maar het is mij te druk. En dan is het ook niet zo fijn filmen, dus les, les, les voor beginners. En ja, andere mensen zijn er gewoon aan het rijden. Oké, okay, wij gaan gewoon buiten. Paard heeft besloten dat het doodeng is een de deur, hi. Maar het valt wel mee voor hem. Een... Het waait hard, nou ja, hard, wat dan? Het waait een beetje. En daardoor is iedereen lekker binnen. En dat betekent dat wij lekker naar buiten kunnen. Want dan is er helemaal niemand. En dat is fijn. Het ja, dat is fijn. Misschien kunnen we vandaag geen jumpvie maken, maar een dressuurvie. Hoe vind je die dan? Een dressvie. Een uurvie. Jumpvie, dressage. Dressvie. Dress ja, ik denk dat het dressvie is dan. Nou, gaan we straks even proberen. Dat is niet zo eng als springen. Oké. Okay. Het ziet eruit in gelop. Zonder, uh, hoe noem je dat? Oh ja joh. Zonder uh, stabilisatie. Dus dat is hoopvol, not really. Tuurlijk joh. Ga maar door. Nog een keer, Doe los. Zo. Dus zonder stabilisatie ziet het er zo uit. Dus dat is niet zo handig. Nu. Right fee? Dress V? Volgens Tess gaat Kijk daar is Tess ergens. Kijk, kan ik wat? Mag ik ervoor. Zo. Het is moeilijk met z'n teken. Oh, daar is ze. Tada! Ik weet niet of jullie het horen, maar ze zegt dat het niet is Misschien kan je in beeld blijven, niet uit beeld. Nou, oh, zo. Oké, okay, zo dan gaat paard weer hard. Het is heel moeilijk om met een microfoon en een iPhone, kijk hier, een draadje ergens. Zo, zie je? En dan kan je dus ook niet je afstand bepalen en dan ook nog alles in beeld brengen. Jongens, dit is niet makkelijk. Echt niet. Maar dat is test. Daar. No. Vandaag zondag en ik ga met Vrona springen. Ik heb er helemaal zelf opgezadeld. Het was wel een beetje lastig met het dekje. Want het dekje lag eerst te ver naar voren en het zadel wou niet goed liggen. Ik kon ook... En op een gegeven moment had ik mijn, uh, mijn cap opgezet. Had ik zo een soort van het zadel gepakt Dat ik met mijn cap nog zo kon duwen dat hij er toch op kon zitten. Daarom daar heb ik mijn cap ook weer afgedaan. Uh, ik heb er wel veel zin in. Maar het is toch nog een klein beetje spannend. Ah. <lacht> Voor drie keer benen, benen, benen, benen blijven zitten. Keurig gedaan. Goed blijven zitten. Juist, goed gedaan Tessa. Super goed, alleen op het laatste werd ze wel een beetje sterk en wou ze alleen maar eroverheen. Dat was wel super leuk. En uh, ik ben nu een beetje moe. Oeh. Maar ik ben wel blij. Ik ben nu op bellen aan het rijden. <lacht> het gaat best goed. Net was wou ze even een spierpomzal spelen. Dus we gingen heel hard. En uh, ja. Zo ver ga je gewoon Het ging zonder, te of zonder beugels draven met een lange teugel, maar het is mislukt, het is gelop geworden. Cowboy Billy. Ik wil gewoon draven Het is mislukt. Tess heeft inmiddels een nekroop erbij gepakt. En de bedoeling is dat ze zonder teugel maar en zonder beugels de pony toch recht door de baan heen weet te sturen. Zodat de bel beter op de zit werkt en dat Tess ook leert dat ze zonder handen de pony kan besturen. En de nekroop is voor het evenwicht gewoon prettiger. Zoals jullie zien is het cowboy Billy, want hij heeft heel erg de neiging om uh, vooral de tenen heel ver naar buiten te duwen. En Bel snapt er allemaal niks meer van. Kom maar door. Ja, juist. Kom bel gewoon eventjes lekker ontspannen. Goed, Sabel. Hou je tenen naar binnen, Tess. Tenen naar binnen. Niet aan die teugels. Tenen naar binnen. Goed sturen. Kom eraf. Kom. Kom. Goed, bel. Gaan doordraven. En draven. Goed zo het is. Keurig. Tenen naar binnen, benen lang. Je knieën tegen het zadel. Voor je blijven kijken. Hey dames, ja, ik weet dat jullie hartstikke blij zijn met die fijne GPA helmen. Het model Little Lady. Een superhelm, we hebben we een bruin, zwart, grijs en blauw. Maar sinds kort kun je die ook zonder meerprijs helemaal in het glans krijgen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat vind ik wel. Tess is nu aan het proberen figuren te rijden zonder de teugels en ook nog in draf te lijven. Niet doen. Gewoon je been. Niet met die teugels, maar draven. Probeer die nog eens een keer. En nu ga je met je benen ga je er sturen, sturen, sturen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Heel mooi. Heel mooi. Goed hoor. Stuur maar gewoon. Blijf maar op de volt even. Stuur maar door. Niet die teugels pakken. Dat was niet de bedoeling. Stuur maar. Dan laat je eraf wenden. Heel keurig. Hou je benen eraan, hou je benen eraan. Hoe moeilijk het ook is. Hm, is het. Ik heb lekker wel gereden, ook zonder beugels, zonder teugels. Ik heb nu wel een beetje last. Als je snapt wat ik bedoel, um, dat is wat minder, maar voor de rest gaat het wel goed. Ik hoop dat ik later ook zonder zadel en ook zonder zo'n hostel zou kunnen rijden. Lekker me wel cool. Oefenen wij <laughs> dan? Ja. Nou, het is vandaag. Volgens mij is het vandaag woensdag. Hè? Is het vandaag woensdag? Ja, het is vandaag woensdag. En ik ben even Bel haar hoofdje aan het doen, want haar bles die geeft heel erg af en ik ben ook een beetje hier aan het doen. Dat gaat best goed. Ja, ja Bel. Zo, oh, kindjes zijn aan het rijden. Allemaal op een rijtje. Oh, Bel heeft vandaag er uh, vrijheidsdressuur iets aan. Lekker rijden, meisjes. Lekker hoor. Oh, dat is jammer. Ze is weer bezig met uh, zonder teugels rijden en op de nekroop. Ze heeft nu eigenlijk ook de, hoe die teugels? Nou, vrijheidsdressuur teugels, weet ik niet, die van Joyce in ieder geval, uh, eraan gedaan. Ze stuurt nog wel iets hier met die teugels, maar ze probeert het zonder teugels te doen. Dus op nekroop en met haar beentjes. En dan zien we wel hoe lang ze wordt. De komen er helemaal onderuit. Oh, nu zonder handen zelfs. <laughs> nou, dat was wel leuk. Dat vindt ze wel spannend, denk ik nog. Oh, cool. Een soort vrijheidsgevoel. Eén handje. Nou, oh, bel is ook een brave passie. En Bel had een avontuur. Uh, vanmorgen kwam ik op stal en toen vertelde de manege-eigenaar dat Bel ontsnapt was vannacht. Want Testie had de box dus niet goed dicht gedaan. Bel denkt, ik wil niks met jou te maken hebben, want ik zie wat je in je handen hebt. Maar uh, ze heeft dus uh, op de wei gestaan. We weten niet hoe lang. Vanmorgen om 7 uur stond ze er, ik was hier om 8 uur. Dus daar, ze, ze, kregen, de... ah, leuk schat. ze kregen er niet te pakken. Dus uh, dat is in ieder geval een uur en hoeveel ze gegeten heeft van het gras weet ik natuurlijk ook niet. Nou normaal gesproken zou je zeggen een paard en gras geen probleem. Uh, onze paarden kunnen in de winter niet op de wei dus dat betekent dat ze altijd eventjes moeten wennen aan het gras. Dat je dat niet te veel in één keer kunt doen omdat je dan verschillende problemen kan krijgen zoals koliek en hoefbevangenheid. Dus ondanks dat het op zich een soort grappig gezicht was uh, slaan bij mij dan wel gelijk de zenuwen uh, door omdat we natuurlijk... Ver uh, Verona, uh, sterren zijn uh, verloren aan, uh, aan bevangenheid, en Verona in Utrecht staan heeft met coliek. Maar uh, ik heb even de dierenarts gebeld, die zei geef Colossan. Uh, gelukkig had ik dat in huis, dus om, ik weet, ja, soms heb je geluk bij ongeluk. Uh, dus ik ga nu uh, dit gebruiken. En dat is dus voor de eventuele politie, dan hoeft ze helemaal niks te krijgen. Het kan ook best zijn dat ze alleen maar rondgerend heeft en maar een paar hapjes gas gedaan. Maar dit kan je dus preventief geven volgens de dierenarts. Dus ik ga eventjes precies lezen wat ik wel en wat ik niet moet doen. En dan gaan we de spuit in Beldermond steken met het spul. Dat vindt Bel niet leuk, maar het moet toch. Want ze mag namelijk ook geen voer nu. Tenminste wel ruw voer, maar geen kracht voor dus ik heb de bix vanmorgen uit haar bak gehaald en zo meteen ga ik nog even hier kruisen zetten dat ze geen, uh, geen eten krijgt vandaag en morgen Want ze mag twee dagen dan geen kracht voor en normaal krijgt ze altijd voordroog en daar doet ze het ook heel goed op alleen uh, daar zitten best wel veel eiwitten natuurlijk ook in dus het voordroog heb ik weggehaald en ik heb haar hooi gegeven uh, zo beperk ik het en voor de rest mag ze helemaal niks behalve lekker dan colossal. en uh, Hooi, ik dat? Uh, hoi? Stro? Geen snoepjes vandaag? Nee. Dus, dit is Solo Ja. Zie je dat? Uh, krampstillend, gasafdrijvend, brede werking op de spijsvertering. Werkt direct bij publiek. Nou, heb je op dit moment geen koliek. Ik hoop dat dat ook niet komt. Maar goed, ik moet even lezen wat ze dan uh, moet doen. Uh, direct een overdruk toedienen via de zijkant van de mond. En een spuit. Veulen. Ben je een veulen of ben je een paard? Met allebei niet. Veulen moet 4 tot 8 milliliter, een paard 15 milliliter. Oké. Okay. Uh. Ja. Dus zeg maar veulen 8, 15. Zullen we dan 10 doen? Want ik kun je ook geen veulen. Je bent wel 300 kilo. 15 vind ik dan weer te veel, denk ik. Ja. Oh, misschien zit er nog een briefje in. is het flesje ja, het flesje als het goed is vind je het lekker ja de is de spuit officiële spuit ja nou, het zijn allerlei oliën jongens en kamillen Het is rustgevend kamillen nou ja dan denk ik dat sowieso lijzatolie, zwavel, levertraan, anijsolie, venkelolie Wijzaadolie, kaneelolie en kamille. Dus ik denk dat het op zich niet eens zo heel, veel kwijt, uh, zo heel veel kwaad kan, behalve dan dat ze dan misschien uh... wat dunne poep krijgt. Ja, weet je ook? Ja? Nou, zullen we dan uh, even denken hoor. Paard 15, doen we 12. Ja? 11. Zullen je 11 of 12? Ja, ik weet niet. Oké, okay, ik ga nu hier openmaken. Dat gaat wel makkelijk. Zo, tien, elf, doe ik dan. Ja. Oké. Okay. Zit lekker ruiken. Ja. Dat is voor jou. Oh kijk, er zit zo'n uh, spuit in. Die doen we er dan op. Zo. En dan doen we. Uh... En nu denk Bel, ik zie een spuitje. Zoek het maar uit. Ja. 10. Kijk. Oh. oh, dat is ook gek, kijk. 10. Het ruikt lekker, jongens. 11 Zo, dan moet ik dit inbel. Ik kan je vertellen, dat zal waarschijnlijk niet zo heel makkelijk gaan. Dan gaan we maar een halfter pakken. Wens me succes. Wist je dat? Moet je hebben. Nee, zegt ze. Toch gaat het in je stoppen, Bel. Nou, met wat hulp was het eigenlijk redelijk snel gedaan. Zonder hulp lukte het voor geen meter. Dus dat is één van de weinige dingen waar Bel niet zo goed in is. En dat is gewoon iets in haar mondhoek. Alle andere dingen is ze superbraaf, Maar dit uh, is niet haar hobby. Maar het zit erin, dus ik hoop dat het gaat werken. Zo, Tess gaat zonder zadel vandaag. Na haar. Oh, mijn vingers er weg. Na de poging van Bel. Nou ja, niet poging, ze was ontsnapt. Nou ja, jullie hebben gezien dat ze kolenzon gekregen heeft. Dus ze is nu aan het stappen geweest in de molen. zes heeft met haar gewandeld. Het lijkt nog allemaal goed te gaan. laten we er toch maar hopen dat het ook zo blijft. Dus nu gaat ze even zonder zadel uh, rijden. Dat wel in ieder geval een hoop beweging heeft. En dus minder kans op koliek hopen we en minder kans op behoefte Ja, Alles voelt nog goed. Ik weet niet hoe snel zoiets gaat. Geen verstand van. Ja, ik heb er wel stress van. om moet ik niet hebben, maar toch is dat wel wat er gebeurt. Gaat nou, steeds beter. Oefening Bart kunst zullen we maar zeggen. Nou, wel moet even poepen ervan. En ze hangt niet in de mond, dus dat is helemaal mooi. Gaat lekker, Tess. Tess is blij. Nou, Tess en Donald zijn verdwenen, dus ik neem aan dat die klaar zijn te rijden. Heb ik wel lang gereden, lekker hoor. En ook in combinatie natuurlijk met uh, wat ze vanmorgen zo nodig de weiland in moest. Maar goed dat ze veel beweegt. In de hoop dat we dan suikers verbranden. Fijn witte, dat weet ik het, dat er in de gras zit. Ah, zo zie je hem weer, gekke bonies. Nou, we gaan gewoon lekker. We hebben de hele bak vol staal van te rijden. Dus dat is toch wel fijn. Wel, uit de boxje gehaald en. Als ze reinig is dat ze nog geen eten gehad heeft, dan gaat dat volgens mij heel goed met haar. Dus daar ben ik heel blij mee. Vrijdag vandaag en morgen is ik een social party. Dus vandaag gaat de trailer mee naar huis, want die gaan we eens eventjes schoonmaken. Ja, we kunnen natuurlijk geen vieze trailer op een evenement hebben. Tess stapt al in de auto, maar ik moet de trailer nog aankoppelen. Dus dat gaan we even doen. Zo, de trailer gaat mee naar huis, die gaan we wassen. En de fiets gaat ook mee naar huis, dus vandaag hebben we Artje de Stallenros. En die mag mee. In de trailer. Voor het eerst gaat hij laden. Dat vindt hij spannend. Ja, misschien kun je opschieten want Ik moet een schat en een video afmaken. Nou, daar gaat hij hoor, de stalen los. In de trailer. Er staat nee, ja dat de gaat denk ik zo niet. We moeten hem denk ik vastbinden ofzo. Leg hem maar neer, Tess, want zo gaat hij omvallen, weet ik zeker. We moeten er even over nadenken. Vrijdag, springles. Vandaag met Vrona. Do you hear it? Do you Niet it? hard the drieën, niet te hard oh.